Je kent ze wel, die Instagram-foto's die eruit springen. Ik laat je zien hoe ook jij zulke foto's kunt maken en bewerken. En alles wat je nodig hebt is je telefoon en eventueel een statiefje. Eerst wat tips voor het maken van foto's. Het is heel fijn om te werken met een burst. Als je lang op de fotomaakknop drukt, dan maak je telefoon binnen een paar seconden tientallen foto's achter elkaar. En dat is echt super handig, want dan is de kans heel groot dat er eentje tussen zit die echt goed is. Daarnaast is het handig om te zorgen voor een onverwachte hoek. Dus juist ver weg, dichtbij of schuin of zet je camera dus eens op de vloer, op de tafel, in het keukenkastje. Een andere onverwachte hoek is vaak van pal bovenaf. Dan is het fijn om de camera helemaal plat te houden, dus eigenlijk zo. En als je dan van pal bovenaf een foto naar beneden maakt, dat heet ook wel een flat lay. Dan heb je geen diepte en dat kan juist vaak zorgen voor hele gave foto's. Een beetje tegenovergestelde daarvan is juist een shot met diepte, oftewel het bokeh effect. Op veel telefoons heb je hier ook speciale functies voor. Bijvoorbeeld de portrait functie. Die zorgt ervoor dat je veel diepte hebt in je shot. Ik heb hem hier ook in mijn iPhone aanstaan, dus de Cinematic View. Dus je ziet hier dat de achtergrond wat waziger is. Ook dit kun jij. Je kunt dus je telefoon op een paar centimeter van een voorwerp of een object zetten en dan op het object tikken. Dan wordt het voorwerp wordt scherp en de achtergrond wordt waziger. En dat ziet er vaak heel professioneel uit. En als je dan je foto hebt gemaakt, dan kun je hem ook nog bewerken. Nou, ik ben groot fan van je foto minimaal bewerken. Dus dat je er eigenlijk heel weinig werk van hebt. Maar ik wil je wel twee tips geven. Misschien vind je het gaaf om één deel van je foto eruit te laten springen door een intense kleur. Je kunt bijvoorbeeld de gratis Adobe Photoshop Lightroom app daarvoor gebruiken. Of via Snapseed. Met de app Snapseed kun je ook heel gaaf lichtfilters toevoegen. Net alsof er zonnestraaltjes over je foto liggen of juist lichter of donkerder maken. Daar zijn apps ook heel erg geschikt voor. Dat waren een aantal tips. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe jij dit gaat toepassen op jouw Instagram. Dus laat het zeker weten. Volg ons voor meer Instagram tips en ik zie je in de volgende video.